Keurmerken, Je vindt ze tegenwoordig op ieder product. Toch zijn in veel landen lage lonen, slechte werkomstandigheden en arbeidsconflicten voor werknemers een dagelijkse realiteit. Keurmerken zijn een middel ter verbetering, maar er is meer nodig. Door het bevorderen van een sociale dialoog zet Mondiaal FNV veranderingen in gang. Een duurzame oplossing door werkgevers en vakbonden regelmatig met elkaar aan tafel te krijgen. Om tegengestelde belangen te overbruggen en samen tot oplossingen te komen. Is het zo simpel? Nee, een sociale dialoog kost tijd. Werknemers moeten zich kunnen organiseren. Het vraagt om wederzijds vertrouwen en de wil om er samen uit te komen. Mondiaal FNV traint vakbonden, stemt af met werkgevers en bemiddelt. Het resultaat? Hogere lonen en beter werk voor werknemers. Maar ook een hogere productiviteit en minder conflicten voor werkgevers. De sociale dialoog gaat verder dan een keurmerk. Advies en informatie hierover vind je op mondiaalfnv.nl